Kijk, dit vind ik heerlijk. Naar buiten, wandelen, fietsen. Ik hou ervan om aan te pakken. Stroop snel mijn mouwen op. Dit hebben we nodig. Want alleen met klagen kom je er niet. Wat we nodig hebben zijn betaalbare huizen. Huizen voor starters, voor jongeren. Voor jonge gezinnen en woningen voor ouderen. Dus moeten we goede huizen bouwen. Dat kunnen we niet aan bedrijven alleen overlaten. Dan krijgen we veel villa wijken... ...waar ze het meest aan kunnen verdienen. Dus moeten we sommige plannen tegenhouden en anderen vooruit helpen. Politiek gaat over keuzes maken. Eerlijke, sociale keuzes. Dat soort keuzes, daar staat de Partij van de Arbeid voor. Daar zet ik mij voor in. Stem 15 maart voor de Provinciale Staten, de Waterschappen en de Eerste Kamer. Stem Partij van de Arbeid.